Ben niet veranderd. Waarom betrappen we onszelf erop dat we soms denken, er zal nooit iets veranderen. Ik zal altijd zo blijven. Mijn situatie zal nooit veranderen. Hij zal nooit veranderen. Zij zal nooit veranderen. Ik zal nooit zo goed zijn als die en die. De enige die nooit verandert is God. Al het andere kan veranderen. Maar als je geen hoop hebt dat er iets kan veranderen in je situatie, dan zal waarschijnlijk ook de verandering uitblijven. Weet je, emotioneel verdragen we zoveel moeilijke dingen waarvoor we eigenlijk niet zouden moeten lijden als we onze hoop op God zouden stellen. In plaats van naar de omstandigheden te kijken die we niet kunnen controleren. Hier is het goede nieuws. Je kunt van het leven genieten als je daarvoor kiest. Maar je moet echt geloven dat het Gods wil voor je is om voortdurende vreugde te ervaren. Je moet het besluit nemen om in die vreugde te komen die essentieel is voor je fysieke, mentale, emotionele en geestelijke gezondheid. God verandert niet. Maar Hij kan jou veranderen als je Hem dat toestaat. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, soms heb ik het gevoel dat mijn situaties nooit zullen veranderen. Maar ik weet dat U ze kunt veranderen en mij kunt veranderen. Ik kies ervoor om uw vreugde te ontvangen en ik vertrouw op U.